Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSPDVA en Moor. En vandaag ga ik op pad met deze nieuwe Rapid Responder, gemaakt door Wandertje uh, voor mij. Dus uh, ik heb hem uh, besteld om maar zo te noemen. We gaan meteen naar de eerste A1 melding. Jullie horen hem al binnenkomen. Ambulance is al onderweg, wij gaan uh, blijkbaar mee. Ja, het is een beetje het nadeel tussen aanhalingstekens van deze mod is dat. Uh, je altijd met een collega daar naartoe gaat, met collega's. Dus daarmee bedoel ik, er zit altijd, rij je tegelijkertijd met een ambulance daar naartoe. En die ambulance is altijd om de hoek, dus die zal altijd sneller te plaatsen zijn. In ieder geval, de ambulance, of de rapid responder is zit. Ja er staat coördinatie op, de maakt mij even vrij weinig uit. Oranje zit erop, blauw zit erop, blauw laten we niet aan, lekker. En we gaan in ieder geval vertrekken. Nou, nou misschien zijn we toen nog eerder te plaatsen. Ik zie het maar 600 meter voor mij is. Nee, de ambulance is er al bijna. Ja, ambulance is het te plaatsen, dat is mooi. Ja, gaan we nog. Bewegen? Nee, dus. Oké, okay, mooi. Oh, Een hey. kantje. Ja. Goed, collega. Hoi. Samen met mijn collega ga ik eens een kijken nemen. We gaan eens horen wat er allemaal speelt hier. Uh, wat, hij was niet aanspreekbaar, hartslag is redelijk yeah. goed, ademhaling is goed, bloeddruk was ook goed. Uh, hij is wat kortademig. Uh, bekend met hypertensie, hoge bloeddruk. Heeft al een hartinfarct gehad in het verleden. Uh, allergisch voor ibuprofen. Hij is nu een beetje is dus een beetje blauw hè. Um, uh, wat stond er nou nog? Ja, nu zie je zie dat er weer een andere vogel uh, Een retro sternal. Um, ja goed, hij is dus niet ontspreekbaar. Hij is erg klam, uh, of in ieder geval onwel. De bloeddruk en zo was goed, bekend met hoge bloeddruk en hij heeft nu pijn op de borst, stond er. Uh, ja, nu is hij opeens wat diabetes en zo. Dus hij, hij was ook een beetje kort van adem, dus we gaan hem in ieder geval eens wat uh, zuurstof en zo geven. En medicatie en dan gaat hij maar met mijn collega's mee naar het uh, ziekenhuis om daar uh, verder te kijken of daar misschien een harde fout of zo is. Uh, Zeggen, kom maar eens opstaan en gaan we mee naar de collega's. Dus in ieder geval, ik zou zeggen, pak de op een en neem hem mee collega, maar dat kan helaas niet. Ja, ja, ja. Goed zo, we gaan terug naar de post. De ambulance rijdt weg zonder onze patiënt, arm oh, en meneer. Ja, niks aan te doen. Toch niet. No ja. Voor de melding, persoon met een hoofdwond, flinke hoofdwond, hoofdtrauma. Nou weet je wat eigenlijk met een Rapid Responder is? Die gaan eigenlijk alleen worden gestuurd naar meldingen waar misschien nog de vraag is uh, of het daar alleen kan worden afgehandeld door de Rapid Responder. Laat mijn vrije plekje open, scooter. Um, dus stel nou een aanrijding uh, waarbij uh, het letsel lijkt mee te vallen. Nou, dan, dan gaat de Rapid Responder daarheen. Die gaat dat dus oplossen. En dan... Uh, als ze daar kunnen blijven, dan hoeft er geen ambulance, dus ze komen in een busje dan en dan uh, kan iedereen weer. Met vervolg, om het maar zo te zeggen. Uh, maar je hebt natuurlijk ook wel, uh, ze gaan ook wel mee op andere meldingen. Denk aan de reanimatie, daar gaat een rapid responder ook heen als die vrij is. Natuurlijk, We zijn de ambu, sowieso gaat hij naar een reanimatie. Uh, ja, iemand onwel geworden, ook weer daar, hè. misschien is het wel een diabetes die zo vaak een hypo heeft, een te lage bloedsuiker. Nou, een beetje.. Uh, een druivensuiker of zo geven en als iemand het al vaker heeft gehad, dan hoef je die in principe niet eens mee te nemen naar het ziekenhuis, dus ook dat, ideaal voor een rapt responder. Ik wil hier eigenlijk tussendoor, cool blue. Oké, okay, wat gaan we doen? Ja. Van de politie. Ik wil een andere screen erop zetten. Maar het lukte niet. Ik weet niet hoe dat komt. Dat uh, niet lukte. Ja, ik, ik kan het wel. Dus ik had het zo wil doen. Maar ik wilde het op een uh, manier doen tot deze ambu. Dus je hebt het. Uh, een andere sirene heeft dan de uh, blokkendoos die hier om het hoekje staat. En dat hoor je ook wel. Maar, um, ja, het, het was niet de gewenste sirene die erin stond. Die ik erin had gezet, in ieder geval. Die staat er niet in. Het is deze sirene, ik weet niet eens waar die vandaan komt. Maar, uh, ik heb hem in ieder geval maar gebruikt. Of gehouden, want ze hadden ook wel wat. We gaan hier ook weer eens kijken wat was de melding van ja, hoofdwonden als we zo kijken, niks te zien, mooi man. Valt voor mij dus. Uh, oh. Heel goed zelfs allemaal. Het leven is zelfs 79%, 79 op 100. Ik heb wel 18% gezien en zo. dus dit is uh, gewoon... Uh, weet je wat? Ik ben hier absoluut niet nodig, ga maar lekker met mijn collega's mee. En jij gaat niet mijn rapper Waarom zijn jullie beiden zo dronken? Hij is gewoon met zijn dronken kop op de stoep gevallen ofzo. Dat mag niet oordelen. Gaan we daar ook maar meteen mee naartoe. We hebben zo neergeschoten. Ook daar worden we weer gevraagd. Eigenlijk zijn we een beetje een over de g vandaag. Dat kunnen we ook wel een keer doen. Dat had ik vandaag eigenlijk moeten doen. Maar goed, andere keer. Nee, je blokkeert me echt al het chillen, zeg maar, vrachtwagen. Ik snap dat je wilt stoppen voor me. Zo, nu is hij wel een stukje nog recht vooruit. Nou, oh, hij schakelt niet echt lekker door, hoorden jullie dat? Op dat strand er zijn toch ook veel meldingen daar nou, is ook nog een persoon neergeschoten daar op dat strand geloof ik het is me wat daar uh, ik weet niet wat daar allemaal gebeurt ik hoor in ieder geval de politie en de ambulance daar al staan of ik hoor ze in ieder geval en ik gaan tot het daar dan staan gaan we eens kijken goed neergeschoten waar ik zie geen schot rond ik zie de rug, nee ook niet zichtbaar wat is hier aan de hand oké okay, nou goed, wat, uh, we gaan toch maar even rond treatment doen oké, okay, en dan doen we nog trauma treatment en dan kunnen we of kan hij naar het ziekenhuis zo het is wel nader van deze mods hè? ik ik weet niet ja of de, de de denker of de denker of de maker daar nou bij nadenkt want um, de, uh, de er staan altijd twee collega's in een auto en altijd stapt de bijrijder uit Doe dan of één collega, ja, dat is dan misschien al logisch of doe dan tot uh, ze beide uitstappen waardoor je dus geen uh, waardoor je dus geen zeg eens even snel waardoor je dus geen serene hebt die aan blijven staan mijn tiguan is verdwenen maar dat ligt allemaal puur aan mij geloof ik want ik zeg dat steeds tegen of ik heb dat steeds en dan hebben andere mensen er dan geen last van dus ik heb ergens iets niet goed helemaal ingesteld Weer een persoon neergeschoten, ja kom maar. Uh, iets niet goed ingesteld denk ik, tot de auto's op afstand verdwijnen, want ik heb dat met meerdere voertuigen, ook met ja nou ja, weet je, het was ook wel een auto van Wandertje die andere keer, maar toen had ik geloof ik ook wel niet de goede versie. Ik moet het er maar eens navragen. Het zou natuurlijk wel onhandig zijn als dat gebeurt. Moet ik dat wel even gefixt hebben natuurlijk. Maar ja, wat vinden jullie van eerste in indruk zo? Een beetje, dus bijna volledig, zeg maar, uh, op waarheid gebaseerd, of waarheid gewoon op echtheid. En alleen die in de dashboard, die wilde ik er graag bij hebben. Uh, dus dat heb ik verzocht. Voor de rest, ja. Oh, daar wordt ook geschoten. Gaan we helemaal snel weg hier. Nou, dat is vrij. Ik had trouwens ook Ambu Channel een bericht gestuurd. Hé, hey, van... Uh, uh, is misschien ook een idee dat als er eens een collega van jou is waar je, waar je go heel goed contact mee hebt, hè. kijk, natuurlijk moet, uh, uh, moet je... Of ja, ik zal eerst het verhaal vertellen. En daarom waarom ik vraag dat je dat die goed contact ermee moet hebben. Uh, van als je een collega hebt waar je goed contact mee hebt, kun je misschien eens vragen of je in de rep-responder, dus de collega die op een rep-responder rijdt, om daar de hele dag eens die camera in aan te zetten en hem een beetje uitleg te geven hoe je die camera aangaat dus dat je dan misschien ook beelden krijgt vanuit de Responder. hij zei uh, ja goed idee, dus wellicht gaat hij het dus doen, maar waarom ik nou zeg van je moet wel goed contact nog maar hebben, kijk, ik snap ook dat niet iedere collega zou zitten te wachten op tot tot je tot je tot hij gaat, moet gaan filmen en zo en tot dat er moet worden gefilmd überhaupt, uh, dus aan de ene kant snap ik ook wel tot als je iemand hebt die helemaal open staat voor al mijn channel, dat hij dat ook wel zou willen. Maar als je een collega hebt bij je zo hoor je tegen zeggen, that's it. Dan moet je misschien niet gaan vragen of daar de camera een hele dag in mag uh, zetten. Lijkt mij dan. Maar dus, ik heb het hem eens gevraagd en wellicht uh, zien we binnenkort. Want we hebben ook nieuwe rep responders, nieuwe die Zijn wel gaaf, hebben een hele vette sirene. Dus wellicht dat het uh, ooit een keer uh, ervan komt. En natuurlijk krijgt Rotterdam, of uh, Utrecht, krijgen Utrecht uh, Ravu, krijgen allemaal nieuwe ambulances, het zijn busjes, dus die zijn ook wel vet als we die eens gaan uh, zien in uh, de video's. Maar uh, dat is puur wanneer Amersfoort ze heeft, dan zou je ermee gaan opnemen. Goed, oei, oh, ja, persoon neergeschoten, ja, politie is te plaatsen, uh, ambulance te plaatsen, uh, rapid is te plaatsen, komt in mijn goede pickies. dood. Ja, dat wordt een reanimatie. Leuk, collega's, dat je bent begonnen met de reanimatie. Ik dus je ben begonnen met iets. En even kijken, we gaan een lifepack opladen. Nee, we gaan niet chokken. Lifepack stoppen. En opladen. En we hebben ritme en we gaan met spoed naar het Erasmus. Of ja, ik noem het Erasmus. Het is gewoon grote ziekenhuis wat je daar zo ziet liggen boven mijn hoofd. Oké, okay. goed. Even kijken of de ambi ook daar naartoe rijdt. Nou, die zit te vast. dan ga ik niet op wachten. Ik ga jullie in ieder geval blanken voor het kijken of jullie leuke video vonden. Ik ga graag een paar dagen bij een nieuwe video wat het gaat zijn. Waarschijnlijk LSBDFR. Want zoals jullie al weten heeft... Uh, ik wil bijna topmod zeggen. Maar ministerie van mods. Onder andere een hele gave... Uh, T5 je uh, release, dus die wil ik wel even gaan gebruiken uh, Dus uh, Als dat helemaal goed gaat, dan uh, zien jullie dat Maar nog steeds met van 0.31 is ik geloof ik 0.4 wacht ik nog even mee uh, Ik zou zeggen, tot dan, doei